Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstof. Zo, af en toe kijk ik door mijn lijst met video's en kom ik er eentje tegen die wel een uh, verfrissing kan gebruiken, zo, ook de video van de Kleinbaanlocomotief. Oorspronkelijk was vrij zacht. En ik uh, heb eens eventjes het uh, geluid gecorrigeerd wat bijgewerkt. En uh, er wat uh, ingeedit. Ik uh, wens je veel plezier met uh, deze reupload. Ik heb hier een, een locomotief. Een klein baan uh, met in Austria. En uh, de uh, originele eigenaar zei dat hij het niet goed deed en dat dan met wat kleinsoldeerwerk het waarschijnlijk wel zou werken, uh, je, ziet, uh, je ziet het zit, uh, uh, hij loopt gewoon vrij. Hij lijkt geen, er lijkt geen motor in te zitten zogezegd. Um, als ik er stroom opzet, even zoeken, dan bromt er wel wat, dus er zit in ieder geval een motor in. En, um, nou, ik ben heel benieuwd om hem open te maken. Um, ik ben gewend dat het deze schroef hier is, Er zit hier nog een extra schroef. Uh, maar die lijkt alleen maar te zijn deze afgebroken uh, stoompijpen vast te zetten. Even kijken. Zo te zien. Zit dat ook aan deze schroefjes vast? Zo. kijken. Daar gaan we. Nou, eens even kijken. Um, ik zie hier al een lampje zitten, ik ben benieuwd. een werkend lampje. En een motor. Um, ik denk dat als ik het hier zo... Ja, een motor loopt. Maar hij maakt geen contact met het uh, tandwiel, dus de wormwiel maakt geen contact met het tandwiel wat eronder zit. En... Ik denk dat het er vrij simpel is. Ja, tot zover een beetje solderen en het zou moeten werken, want het werkt al. Het zou alleen mooi zijn als het lampje ook nog zou branden. Mooie zwarte. Dan zit die trek van deze pol naar, de, naar het lampje zelf dat het al wel in orde is. Okay. Dus er is eigenlijk niet genoeg tin maar goed. Hij gaat op de plek waar veel tin zit, dus ik denk dat het geen probleem hoeft te zijn. Ziet er hartstikke heerlijk uit. Ik vraag mij af hoe goed geleid lood. Even zien. Lood geleid ik hoop niet dat hij nu van links naar rechts helemaal kortsluiting maakt. Nee, kijk. Um. Waarschijnlijk diende het blok lood als een soort van geleider. Nou, ik denk dat dit een kwestie wordt van uh, alleen nog even de wielen schoonmaken. En... Uh, ...dat hij dan alweer uh, uh, helemaal in orde is. Even wat meer ogen op erop. Nou, hij staat al maximaal. Ik vind het niet een bijzonder mooie locomotief, maar uh, het leek me gewoon een leuk projectje. Het altijd tegenvallen als mensen zeggen dat iets kapot is terwijl het eigenlijk gewoon helemaal in orde is. Eens kijken zo. Aangesloten zit, komen we heel snel achter. Nou, het lijkt echt op alsof de motor zelf niet altijd even goed contact maakt. Wat ik ga doen met deze, is omdat hij dus in principe wel loopt, maar af en toe wat moeilijk doet. Ik laat hem even uh, rustig draaien. Uh, dat er even, uh, als er vuil zit, dat dat er allemaal uh, mooi afgeschraapt afge, uh, ja, afge, wordt uh, doordat die motor aan het draaien is. En uh, ik uh, kijk over een half uurtje weer eens. Goed. Ik had deze dus uh, laten draaien. En toen ik dat deed, bleek hier uh, deze uh, kant los te komen. En alle, uh, hoe noem je deze dingen? Alle assen en alles hier uh, kwam er mooi uitgevallen. Dus. Uh, ik heb dit opnieuw vastgezet en hier alle onderdelen weer op zijn plek gezet. Deze schroef hier, laat ik hem even stop Deze schroef hier, die was los, die heb ik ook opnieuw vastgezet. Zodat hij nu weer goed soepel loopt. Um, de hele boel is gesmeerd. Het enige is dat ik nog wel zie dat de motor zelf redelijk vies is. En dat hij dus af en toe moeite heeft met opstarten. En dat er nog wel eens een vonkenregen te zien is hier binnenin. Maar los van dat, loopt hij nu eigenlijk bijzonder goed. Dus uh, het lampje werkt ook weer. En uh, ook op de rails rijdt hij redelijk. Het enige jammer is natuurlijk nog steeds dat hier die schroeven in zitten. Ik ben eerlijk gezegd wel heel benieuwd of dat dit niet te lijmen valt. Want los van die schroef. Kijk eens aan. Wellicht hoort die schroef hier gewoon in. Want los van die schroef ziet het er allemaal heel goed uit. Ik ga er gewoon maar even vanuit dat deze schroef hierin hoort. Want hij past zo perfect. Ik heb nog wel een miauwende kat buiten zitten. Niet dat die buiten zit, maar ze wil graag ook hier binnen zijn, waar ik ben. Zo, het loodblok erin. Kap erop. De lange schroef zou er nu precies doorheen moeten passen. Uh, die grijpt nergens op vast, dat is jammer. Dat zou die toch wel moeten doen. Deze koppelingen moeten ook vastzitten, want die houden dus het deel van het plastic frame op zijn plek. Dit zou een heel stuk beter gaan als mijn schroevendraaier niet magnetisch was. Zoals wel vaker. Hoppakee. Oh, okay. Zo. Ik zou hem nu eigenlijk los moeten koppelen van mijn motor aansturing. Ik heb het idee dat het scheef staat. Ik moet hier inderdaad wat loshalen, want dat gaat anders helemaal fout. Hij gaat door deze, oh, die krijgt niet eens in beeld. Door deze motoraansturing naar mijn 18 volt voeding terug, dat kan nooit goed zijn. Oh. En ik heb niet het idee dat deze rails echt schoon is. Hey, een klein veertje, wat leuk. Die zijn altijd handig. handig. Ik er nog zo tegen. Volgens mij sprong daar nou nog één weg. Ik heb de hele wielen schoongemaakt, dus daar verwacht ik eigenlijk geen problemen meer mee. Maar echt soepel wil die nog niet. Maar, eh, elektrisch is die verder helemaal in orde. Daar ben ik wel heel blij mee. Mechanische orde. Hij is alleen al wat moeilijk. Tot zover deze verse bewerking van een oude video. Mocht je dit leuk vinden, laat een commentaar achter. Uh, like, subscribe. En uh, tot een volgende keer.